Nou, als ik voor mezelf spreek, ik ben bijgekomen zo fantastisch. Ik ga net zo lang door totdat het er is. En ik heb nog iemand die dat zal doen. Dat is Alexander de Roo. Hij heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw het Bien opgericht, met nog een aantal anderen. Toen, toen heette dat Basic Income European Network. Inmiddels is het een Earth Network.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 De regerende partij in Canada van meneer Trudeau gaat in november bespreken of ze het in hun programma gaan zetten. Het gaat vooruit. We hebben genoeg gehoord over de verkiezingen. Ik denk dat er zo langzamerhand echt wat aan het veranderen is. Ik heb gehoord dat de VVD overweegt om ook à la D66 een soort negatieve inkomstenbelasting in te gaan zetten in hun programma. Een soort basisinkomen van rechts noemen dat ik altijd. Als dat gebeurt...